In de vorige missies heb je je scènes van het verhaal stuk voor stuk uitgetekend. Daarna heb je je verhaal in een echt werkende app gezet. In deze missie ga je je app testen en mogelijk verbeteren. Om te ontdekken hoe jij je app kunt verbeteren, zul je op onderzoek moeten gaan. Om je te helpen bij dit onderzoek heb ik dit onderzoeksformulier gemaakt. Neem zo dadelijk dit formulier, een pen en je app mee en ga op zoek naar een testpersoon, iemand die jouw app gaat uitproberen. Doe je deze missie thuis, dan kun je je app aan iemand in huis presenteren. Doe je deze missie in de klas of in de bibliotheek, dan kunnen jullie elkaars apps gaan testen. Gebruik het ontwerpcanvas uit de eerste video om als eerste je verhaal uit te leggen. Demonstreer dan jouw verhalen-app aan de hand van je ontwerp. Of laat je testpersoon zelf door de app heen klikken. Gebruik ondertussen het onderzoeksformulier om eventuele tops, wat is er goed aan jouw app, en tips, welke verbeteringen zou je nog aan kunnen brengen, op te schrijven. Zet deze video maar weer op pauze terwijl je dit doet. Succes! Is het gelukt? Goed gedaan! Het onderzoeken en testen noem je gebruikersonderzoek. Tips en tops die je hebt verzameld kun je nu gebruiken om je app te verbeteren. En daarmee de gebruikers nog beter mee te nemen in jouw verhaal. Heb je nog zin om door te gaan? Ga dan verder met de extra challenges. Bouw extra schermen of ontwerp een icoon voor je app. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie!